Ja, welkom bij aflevering 7. Ik zou het hebben over mijn persoonlijke ervaring als het gaat om agressie, maar vooral om het omdenken, dus die gedachtensturen waar we het de vorige keer over hadden. Ja, mijn persoonlijke ervaring is als volgt. Het was in de trein. Uh, er was een agressieve situatie. Een boom van een kerel kwam door het gangpad en er was mensen aan het bedreigen. Hij was duidelijk opdronken en er was aan het schelden en uh, beledigen en er zat hier tegenover <tie> luisteren. Jong meisje, en ik had gezegd: van nou, als hij naar haar toe gaat, dan, dan zet ik mijn schrap En dan, nou, ik, kortom, ik, in mijn hoofd was het een drukte van belang. Ik was me helemaal aan het opfokken, en ik had het gevoel dat als hij echt niet vond, dan, dan ik ga er klappen van. Uiteindelijk niks gebeurd, heb ik ook aan de noodrem die gek en werd op de positie afgevoerd. Dat was situatie 1. Vijf jaar later, ongeveer, en toen was ik al twee of drie jaar trainingsacteur, maakte ik hetzelfde mee ook. De trein met een aantal vervelende jongeren die ook op meisjes last gaan vallen waren. En toen merkte ik dat er iets veranderde bij mezelf. Ik werd rustiger. Ik was mensen niet zo meer aan het opvokken. Er waren andere gedachten in mijn hoofd. En ik had zoiets van: hé, hey, ik ga nu rustig opstaan. Zeg dat ik schrik. Of ze niet mij op wil halen. Dat is niet gebeurd. Er is verder helemaal geen vervolg uh, geweest. Maar ik merkte toch dat met die jaren, en zeker met het werk wat ik doe, het toch een gedragsverandering is. Verandering van gedachten en gevoel plaatsvindt. Dus als ik het kan, kan jij het ook.